In deze serie ga je zelf een website programmeren in echte html-code met de online html-editor voor kinderen WebTink. Missie 8, hyperlinks. In deze missie ga je je site uitbreiden met extra pagina's en links tussen deze pagina's aanbrengen. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? In deze missie heb je weer alleen een laptop of computer met internettoegang nodig. Open je browser en ga naar de Webthink pagina. In de eerste missie heb je ontdekt dat HTML een afkorting is voor Hypertext Markup Language. Markup Language staat voor opmaaktaal. De tags in HTML geven aan hoe de internetpagina eruit moet komen te zien. Maar wat is hypertext dan? Hypertext zijn stukjes tekst, icoontjes of afbeeldingen waarmee je door erop te klikken naar een andere internetpagina kunt gaan. De zogenaamde hyperlinks. Een hyperlink of gewoon link kan verwijzen naar een andere pagina van je site, maar ook naar een andere website of een bestand, zoals een pdf of een e-mailadres. Hyperlinks zien er meestal net iets anders uit dan gewone tekst. Ze hebben vaak een afwijkende kleur en zijn onderstreept. Een menu op een website bestaat ook uit hyperlinks. Elk menu-item verwijst naar een gedeelte van de betreffende website. Zonder hyperlinks kun je bijna niet navigeren op internet. In deze missie gaan we een tweede pagina aan jouw site toevoegen. Maar om naar deze pagina toe te gaan, zullen we een link moeten maken van je homepage, de index.html, naar de andere pagina. Open je browser en ga naar de weblinkpagina. Klik op Pagina's bewerken en vervolgens onderaan op Nieuwe pagina of map. Hier kan ik mijn tweede pagina een naam geven. Nou, naast Minecraft ben ik dol op Lego, dus ik noem deze pagina Lego. Maar jij mag natuurlijk zelf iets bedenken. Belangrijk is dat ik nog selecteer wat voor pagina ik wil maken. In dit geval een HTML-pagina. Dus selecteer ik dat. En klik ik op Pagina maken. Nu jij. Terwijl je de nieuwe pagina aanmaakt, kun je deze video even op pauze zetten. Nou, je ziet hem misschien al. In het rechtermenu is er nu een nieuwe pagina bijgekomen, in mijn geval Lego.html. Ik kan nu weer alles met deze pagina doen, zoals we eerst met de index.html hebben gedaan. Ik pas de titel aan, maar ik kan ook een header, tekst, afbeelding en video's toevoegen of de kleuren wijzigen. Weet je nog hoe alles gaat? Mocht je het een beetje vergeten zijn, geen probleem. WebTink heeft een overzichtelijke instructie. Die vind je bovenaan de site. Klik op Download instructie. En er opent een pdf-bestand in een nieuw tabblad. Als je het handiger vindt, kun je deze uiteraard ook even printen. Zet deze video nu op pauze, bouw je tweede pagina en wanneer je klaar bent druk je op play en gaan we de hyperlinks tussen deze twee pagina's maken. Tot zo! Klaar? Mooi! Nu je twee pagina's hebt in je site, moet je wel van de ene naar de andere pagina kunnen komen. Dat doe je door een hyperlink in de vorm van een navigatiemenu te maken. Sla je nieuwe pagina op, als je dat niet al gedaan hebt, en selecteer nu, onder HTML, de code in het grijze vlak. Dit is de HTML-code voor een link. Deze code begint altijd met een A-tag. Het stukje code bestaat uit de pagina waar de link naartoe verwijst en een stukje tekst. Op dat stukje tekst, in dit geval de link, kun je straks klikken. Kopieer nu de code en klik rechts in het menu op index.html. Plaats je cursor achter de body tag, druk op enter en typ een paragraaf tag. WebThink maakt automatisch de eindtag. En daartussen menu dubbele punt. Home. En plak nu achter het streepje de code die je gekopieerd hebt. Verander nu de tekst link in de titel van je tweede pagina in mijn geval Lego, en klik op opslaan. Dat was de eerste link. Je kunt nu van je homepage naar de tweede pagina navigeren. Maar je wil ook weer terug kunnen. Selecteer daarom weer de code in het grijze vlak, de link naar je homepage, en klik in het rechtermenu op de naam van je tweede pagina. Plaats de cursor opnieuw achter de body tag, druk op enter en typ weer een paragraafcode. En daartussen menu dubbele punt, spatie en de titel van de tweede pagina, in mijn geval Lego. Plak nu achter de dubbele punt de code die je gekopieerd hebt. Verander de tekst, link, in home. En klik op opslaan. Testen maar. Klik op de link bovenin en probeer van de ene naar de andere pagina te navigeren. Gelukt? Goed gedaan. Lukt het niet? Spoel de video dan even terug en check stap voor stap of de code die jij geschreven hebt juist is. En heb je ook de titel van jouw site gebruikt en niet die van mij? Kijk ook of er geen rood kruisje naast de code staat. Je hebt in ieder geval een medaille verdiend. In de volgende missie gaan we je site publiceren, zodat die door iedereen bekeken kan worden. Is het je allemaal gelukt deze missie? Of juist niet? Laat het ons weten via Facebook of Instagram. De links vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube. Tot de volgende missie.